Wat zou jij doen als voldoen aan de geaccepteerde norm betekent dat je een deel van je identiteit moet verbergen? Dat je jezelf moet onderdrukken om geaccepteerd te worden door de omgeving? Mijn naam is Janice Oudijk en ik heb mijn scriptie geschreven over natural black hair discriminatie bij personeelselectie. Er is bijna geen onderzoek naar gedaan hier in Nederland. En over het algemeen is er weinig onderzoek gedaan naar uh, zwarte vrouwen. We zijn nagenoeg onzichtbaar in de wetenschap. Ik heb honderd psychologiestudenten CV's laten beoordelen die in alle opzichten identiek waren. Ze verschilden alleen op het geslacht en de haarstijlen. Eurocentrisch, de stijl voor vrouwen en kort geknipt voor mannen. En afrocentrisch, namelijk wat ik nu heb, of uh, dreadlocks. Wat ik vond was dus dat sollicitanten met afrocentrisch haar... die werden lager beoordeeld op professionaliteit. Alleen bij de vrouwen was het zo dat de vrouwen met afrocentrisch haar... ook nog eens lager beoordeeld werden op baangeschiktheid. En organisaties hebben de bevoegdheid om voorschriften op te leggen aan hun werknemers. Bijvoorbeeld een werknemer moet er verzorgd uitzien en netjes. Maar dat kan een manager, die kan dat interpreteren. Dat je haar niet mag pluizen of er stijl uit moet zien, dat heb ik eerder ook in mijn eigen ervaring meegemaakt. Ja, dat doet heel veel pijn, omdat het is gewoon wie ik ben, dat is gewoon het haar waar ik mee geboren ben. Ik hoop dat we een inclusieve arbeidsmarkt kunnen creëren, dat we ook professionele normen ontwikkelen die geen onredelijke last leggen op werknemers om te onderdrukken wie ze zijn. Het gaat over representatie, gelijkwaardigheid en het gaat ook vooral over vrijheid. Ik hoop dat ik meiden zoals ik ook kan inspireren om hun natuurlijke haar te dragen. Kunnen zijn wie ze echt zijn. Dat mensen leren wat diversiteit betekent. Ik kijk alleen al naar haar. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop we dat dragen. Een afro dreads, bantu-not. Het is prachtig. Dat wil ik meer zien. En ik hoop dat ik mensen kan inspireren om die diversiteit te vieren.